Hoi, ik ben Danielle en dit is het tweede filmpje over genetica. Deze zal gaan over celdelingen en erfelijkheid. Eerst gaan we het hebben over replicatie en mutatie, daarna over mitose en meiose en als laatste over erfelijkheid. Replicatie en mutatie Voordat een cel kan delen, moet het DNA worden verdubbeld. Anders krijgen de dochtercellen allebei maar de helft van de genetische informatie. Om te verdubbelen, splijt de DNA streng, waarna van beide kanten een nieuwe DNA-streng begint te ontstaan. Dit verloopt over de hele lengte van het DNA-molecuul. Uiteindelijk ontstaat er uit één DNA-molecuul zo twee nieuwe moleculen, waarvan de helft uit de oude streng bestaat en de helft uit de nieuwe. Mutaties kunnen optreden bij het kopiëren als kleine typfoutjes. Mutaties kunnen ook komen door omgevingsfactoren zoals roken en straling, etc. De cel heeft verschillende reparatiemechanismen om dit weer op te lossen. Als dit niet gebeurt, wordt de cel door het afweersysteem herkend als afwijkend en vernietigd. Als dit alles niet gebeurt, kunnen er ziektes ontstaan zoals kanker. Zie hiervoor filmpje 2 uit deze reeks. Als het DNA verdubbeld is, kan de cel gaan delen. Er zijn twee soorten delingen in ons lichaam. De meest voorkomende is mitose, gebruikt om te groeien of als een reparatie van kapotte cellen. De andere heet meiose en deze wordt gebruikt bij de voortplanting. Beide beginnen met een normale cel van 46 chromosomen. Na de verdubbeling van alles in de cel inclusief DNA, zit daar dus eventjes 92 chromosomen in. Bij mitose deelt de cel vervolgens in twee identieke dochtercellen die allebei de helft meekrijgen. Bij meiose wordt de cel ook gespitst naar twee dochtercellen. Echter, door crossing over wordt er een beetje geshuffeld met genetische informatie, zodat de dochtercellen niet identiek zijn. Bij een eicel en een spermacel is het belangrijk dat ze allebei maar de helft van de genetische informatie krijgen, zodat ze bij het samensmelten weer voor één volledige genetische code zorgen. Daarvoor is het belangrijk dat deze cellen nogmaals delen. De cellen met de normale 46 chromosomen heten diploïde cellen, en de cellen met maar de helft, dus 23 chromosomen, heten haploïde cellen, en dat zijn dus de eicellen of de spermacellen. Deze zijn genetisch allemaal anders. En dat is de reden dat je niet 100% hetzelfde bent als je broer of zus. En uiteindelijk zorgt dat voor een genetische variatie onderling en van generatie op generatie. Als dan uiteindelijk een eicel samensmelt met een spermacel, ontstaat een zygote met 46 chromosomen. Deze zygote gaat dan heel vaak delen door mitosis. En dat noemen we dan een baby. Deze baby heeft 2 keer 23 chromosomen meegekregen van zijn ouders. Oftewel, alle genen die die heeft, heeft hij dubbel. Eén van zijn moeder en één van zijn vader. Er zijn dan twee mogelijkheden. Of de genen zijn hetzelfde, dat heet dan homozygoot en maakt het meteen heel makkelijk met welk fenotype het baby krijgt. Of de genen verschillen van elkaar, en dan heet het heterozygoot. En dan is het natuurlijk de vraag welk gen tot uiting gaat komen. Dan komen de termen als dominant en recessief goed van pas. Het dominante gen wint het van het recessieve gen. Een voorbeeld is het gen voor wimperlengte. Het gen voor lange wimpers is dominant en het gen voor korte wimpers is recessief. Als de baby van moeder het gen doorkrijgt van lange wimpers, dominant, en van vader korte wimpers, recessief, dan zal de baby lange wimpers krijgen en is dus heterozygoot voor deze eigenschap. Zo wordt voor elke eigenschap bepaald hoe je eruit komt te zien en hoe je bent. En zo is het dus ook mogelijk dat bepaalde eigenschappen van moederskant komen en andere eigenschappen van vaderskant. De wimpers heeft hij in ieder geval van zijn moeder, maar wie weet heeft hij het keltje in zijn kin van zijn vader of misschien wel zijn bruine haar. Dit is het einde van deel 2. Ik hoop dat je vandaag geleerd hebt hoe celdelingen werken, wat het verschil is tussen mitose en meiose en hoe erfelijkheid werkt.